Sven heeft een halfzijdige verlamming, wat lopen lastig maakt. Om te kunnen sporten heeft hij speciale schoenen nodig. Uniek Sporten helpt met orthopedische voetbalschoenen. Ik ben Sven Meng. Ik speel als verdediger. Ik speel bij de bijzondere Eredivisie voor SCM. Sven is een jongen van bijna 18 jaar die heeft in mijn buik een herseninfarct gehad. Waardoor hij zijn linkerkant niet kan gebruiken. Hij heeft een geestelijke en lichamelijke handicap. Sven is in 2010 14 geopereerd aan een hersenoperatie, dus Sven leeft maar op één hersenhelft. Daarom is het voor hem ook lastig om nou, dingen te vertellen. Hij gaat gewoon mee bij ons hier in huis. Hij woont sinds kort hierachter bij ons in zijn eigen huisje. Hij is altijd vrolijk, hij lacht altijd. Hij heeft spalken. En... Dan probeer je eerst schoenen te kopen zelf. Dan um, krijg je vaak schoenen met drie maten verschil. Dus toen hebben wij op een gegeven moment uh, toch uh, rondgevraagd. En toen heeft hij uh, aangepaste voetbalschoenen uh, gekregen. De hulpmiddelen die, uh, die zijn superbelangrijk voor deze kinderen. Want uh, ja, naast dat ze gewoon natuurlijk hun gewone orthopedische schoenen nodig hebben... ...hebben ze ook uh, voor hun sport uh, de hulpmiddelen nodig. En uh, ja, dat betekent heel veel niet alleen voor het kind, maar ook voor het gezin. Al is het alleen maar financieel natuurlijk, want zo'n schoen uh, die koop je niet zomaar bij de schoen, uh, schoenenzaak. En uh, ja, het is natuurlijk fijn dat we via Unique Sport uh, die mogelijkheid hebben om uh, deze kinderen een, een, een paar voetbalschoenen aan te bieden.